Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met en vandaag is dat Jaap Versluis. Um, ik sprak hem een tijdje geleden en hij vertelde over zijn opleiding, waar, al, uh, waar men al bezig was om na te denken over uh, ja, een nieuwe opzet. En toen kwam corona en toen bleek die nieuwe opzet eigenlijk wonderwel heel goed te passen binnen die nieuwe situatie, waarin er heel veel vanaf thuis lesgegeven moest worden. Dus ik voel hem graag aan de tand. Uh, hallo Jaap, mijn eerste vraag. Uh, zou u je je kort willen voorstellen? Nou, ik ben Jaap Sluis. Ik ben uh, docent communicatie in hogeschool in Holland in uh, Rotterdam. Geweldige locatie in de Kop van Zuid. Een uitzicht op de Rassenbrug. Maar helaas, ik zit nu thuis aan de rand van Rotterdam. In Schiebroek voor de kennis. En um, voor oorsprong journalist. En um, al een jaar of 18 met heel veel plezier verbonden aan deze hogeschool. Ja, dat ben ik. Oké, okay. ja. nou uh, schietbroek, daar uh, heb ik nog eens gewerkt in het uh, Sint-Franciscus-gasthuis. Ja, wel ja, ja, net aan de rand. Ja, ja. ja. wisten we niet van elkaar, maar ik wilde het toch even op in. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Ga door, dat is leuk. Ga door. Ga door. We laten hem, we laten hem doorlopen. Uh, ja, uh, jij vertelde van, ja, jullie waren al bezig om het onderwijs te hervormen. En toen kwam corona, ja. en ja, wat moesten jullie toen nog uh, anders gaan doen? En, en je zei al tegen mij, maar ja, dat waren best wel eigenlijk best wel dingen die eigenlijk prima gingen. Juist doordat we meer thuis moesten werken. Ik hoor het graag. Ja, nou, wij hebben eigenlijk een, uh, sinds uh, september een heel nieuw onderwijsmodel. En dat, is, dat betekent dat dus we hebben geen uh, verplichte tentamens meer uh, We spreken ook niet van uh, klassen. We werken eigenlijk uh, uh, op basis van het portfolio. De studenten moeten een portfolio uh, aanleggen. Mm -hmm. En uh, in het portfolio moeten ze eigenlijk bewijzen dat ze voldoen aan onze leeruitkomsten. En uh, drie daarvan zijn de zogeheten soft skills. Die zijn helemaal in de mode en ook op het gebied van communicatie. En van ons zijn dat reflectief uh, empathie. Uh, lef, uh, empathie. En uh, ander was. Leren leren. Leren leren, ja, sorry. Ja, ja. Dan hebben we ook nog <laughs> vier andere leeruitkomsten die echt onlosmakelijk verbonden zijn met het communicatievraagstuk. Uh, het voordeel van ons onderwijs is dat we redelijk uh, flexibel zijn. Nogmaals, dus, uh, uh, we hebben geen uh, grote uh, klassen meer, geen klassen. Dus alles doen we vanuit leerteams. De leerteams zijn tien studenten die onder leiding van een coach Ik ben ook een leercoach. Gaan nadenken over een eigen uh, ontwikkeling, een eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Dus dan in een portfolio uh, stoppen. En ja, uh, het is ook eigenlijk wel een uitkomst deze tijd dat je iets hebt met een uh, portfolio uh, als, als bewijsstuk, hè, als ook als uh, moment, Omdat je eigenlijk niet meer uh, geen last hebt van je van uh, uh, testament, multiple choice testaments of boekentamers. Hoe ga je die organiseren? Uh, dus het uh, proces van leren kan gewoon uh, lekker doorgaan en iedereen kan dat gewoon in zijn eigen tempo doen. Dus dat heeft heel veel uh, voordelen, uh, onze manier uh, van werken, denk ik. Het past een beetje in de tijd van, uh, on, uh, van corona, al hebben we het natuurlijk ook niet zo bedacht, dat is eigenlijk meer een toeval. Maar het geeft natuurlijk wel aan, zeg maar, dat ons onderwijsmodel uh, heel flexibel is. Uh, ik geef zelf ook trainingen. Trainingen worden niet meer voor, op voorhand aangeboden, die worden just in time ingevlogen. Dus als studenten daar behoefte aan hebben, ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld een training krijgen. En dat doen we dan. Dus het is eigenlijk redelijk uh, flexibel, en eigenlijk past het eigenlijk ook wel heel erg goed in deze tijd. Dus ik ben er zelf heel erg uh, enthousiast over. Uh, terwijl ik eigenlijk ook altijd heel veel bedenkingen had over uh, onderwijsvernieuwingen. Ik was wel een beetje arg maar aan het richting elke uh, onderwijsexpert uh, bij wijze spreken, of andere mensen die ze goed uh, wisten. En, uh, maar ik ben wel een beetje om nu. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat, uh, dat, dat klinkt helemaal, yeah. uh, helemaal spannend. Um, ja. um, je zei van, um, de, de, de, ja, het kan gewoon allemaal doorgaan. Dus jullie hebben, jullie zijn eigenlijk, jullie hebben de, de verantwoordelijkheid van het onderwijs verschoven naar de studenten, begrijp ik? Ja, groot deel is het wel. Kijk, wat van belang is dat ze, ja, weet je, dat is ook zo'n gevleugelde term tegenwoordig, regisseur worden van eigen onderwijsontwikkeling. Mm -hmm. Uh, maar het positieve daaraan is dat ze wel de eigenlijk een eigen keuzes maken en eigen tempo op kunnen gaan met, uh, uh, uh, met onderwijs. En uh, het is redelijk uh, gestuurd. We bieden wij ook heel veel dingen aan. Maar uh, het moet wel van de studenten zelf komen. En daarin begeleiden ze. Kijk, ze zijn 17, 18 als ze bij ons komen. Uh, weet je, dan zijn ze dus ook deze manier van uh, werken nog niet gewend. Dus wij ondersteunen ze daarin. Uh, maar in principe uh, is het wel redelijk. Uh, uh, aan de student zelf, wat ze ervan maken. En nu zijn we twee, drie maanden verder. We hebben het eerste toetsmoment, namelijk. En dat is namelijk een persoonlijke ontwikkelingsplan, hoe ze maken. En dus volgende week zijn we de eerste assessments. En tot mijn verbazing ook doen heel veel studenten het heel erg goed. Snappen ze eigenlijk deze manier van werken. En werken ze ook heel veel plezier aan het portfolio. Het klinkt als, als, als een beetje meer zoals het later in de, in de beroepspraktijk is. Hè? Want ik hoorde een persoonlijk ontwikkelingsplan. Nou, dat moesten de ja. de werkgevers natuurlijk uh, uh, doen. Uh, maar mijn vraag is natuurlijk van ja, daar kwamen we allemaal uh, nieuwe 17, 18 jarigen binnen. Die dachten van nou, we gaan uh, lekker in een, in, een, in een opleiding zitten. We gaan wat achteroverleunen, maar die moeten vol aan de bak. Maar dan ook nog in coronatijd. Hoe, ja. hoe hebben jullie er dan voor gezorgd? Uh, dat ze toch het gevoel kregen van dat ze niet alleen maar thuis achter de computer zaten? Nou, we hebben het voordeel dat we één keer in de twee weken kunnen we de studenten op school ontvangen. Dus op de tiende, uh, tiende verdieping van onze uh, opleiding in Rotterdam hebben we tot onze beschikking en die reserveren voor die leerteams. En, dan, uh, en dat gaat om tien studenten onder leiding van een coach. En wat we doen is uh, enorm inzetten op binding, maar ook het leren... Uh, leren kennen van jezelf, hè? zoek jezelf, ken jezelf. Dat was een beetje een co uh, maar goed. En het gaat erom natuurlijk dat onze studenten heel erg goed beeld krijgen van wie ze zijn en daarin begeleiden. ze. En we hebben ook een methode uh, die ook tegenwoordig ook op andere hogescholen aan wordt lumina. En dat betekent dus op basis van die methode gaan studenten zichzelf in kaart brengen. Wat zijn je goede punten? Wat zijn je sterke punten? Waar ga je het verbeteren? Um, en dat doen we echt wel op school. En dat kan natuurlijk heel makkelijker. Je, mag, je kan met z'n nog wel op school uh, komen. Mm -hmm. En We leerden ze leerden en we leerden ze ook... heel goed naar, naar, naar zichzelf kijken... en op basis van hun eigen inzicht... Uh, hun eigen ontwikkeling uh, bepalen. En ja, dat past eigenlijk... heel erg goed in deze tijd. Ja. En, uh, en dan ik dan heb, merk nu al... Want... Oh, sorry. Ja. En dan heb je dus... één keer in de twee weken bij elkaar. Ja. En ik hoorde je net iets zeggen over... Uh, dat je daarna op beschikking bent om ad-hoc uh, dingen te doen? Nou, ad-hoc, kijk, die leerteam coaches, de leerteamcoaches, de leerteams zijn heel erg belangrijk. We hebben één per week hebben we ook een, een, altijd nog een weekopening en een weekafsluiting. Dat doen we ook zoveel mogelijk online. Okay. Uh, en daarnaast bieden we natuurlijk online heel veel uh, dingen aan. De, de, de rode draad in onze opleiding, dat ze allemaal moeten werken aan praktijkvraagstukken. Dus studenten gaan gelijk aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Uh, dat is zeg maar het, uh, het heilige der heiligen binnen onze binnen opleiding, waar alles om, uh, om draait. En wat goed aan te kunnen bieden parallel heel veel andere leeractiviteiten aan. Zoals bijvoorbeeld ook verdiepingactiviteiten. Nou, vroeger was het allemaal, iedereen had eigenlijk hetzelfde data met hetzelfde boek. Nee, die worden studenten zelf uh, gedwongen om zelf op zoek te gaan in de literatuur. En daar een eigen manier van verwerken aan te koppelen. Bijvoorbeeld een presentatie, een samenvatting maken. Of een uh, moedbord maken of hetgeen wat ze geleerd hebben. En dat gaan ze ook delen. De studenten worden veel meer gepoest om zelf op zoek te gaan naar kennis en dat ook te delen uh, met de groep. En, ja, en, uh, en dat, dat delen met die groep is dan, dat is dan, moeten ze dan ook dingen groepjes uit, uitwerken soms? Of is het uh, iets individueel doen en dan delen met de deels, Ja, deels, met... deels, deels, deels de groepjes. De alle praktijkvraagstukken, zeg maar, dat zijn opdrachten die we doen. Een uh, opdracht van organisaties en het bedrijfsleven is dus altijd met de groep. Maar verdiepende activiteiten, die ik vaak met z'n tweeën. Stel, wij gaan met z'n tweeën een onderzoek doen van, ja, hoe, wat, hoe ziet de doelgroep eruit? Wat is de doelgroep? Hoe maak je een persona? Nou, dan gaan we samenwerken. En dat gaan we ook verder presenteren aan, aan anderen, bijvoorbeeld in ons leerteam. En um, daarnaast worden ook trainingen aangeboden. Kijk, om goed te zijn in communicatie, moet je goed kunnen presenteren, je moet goed, goed kunnen schrijven. Uh, design thinking is bij ons heel erg belangrijk, digitale vaardigheden. En die worden in het het jaar allemaal aangeboden uh, uh, aan alle studenten. Dus op die manier hebben we een hele mix, met allerlei variatie, allerlei uh, leeractiviteiten uh, die enorm met elkaar verbonden zijn. En een doel hebben om de student echt uh, regie te laten voeren om een eigen uh, uh, opleiding. En op die manier persoonlijke dingen kunnen, uh, kunnen combineren met dingen die wij heel erg belangrijk vinden in onze praktijk. Ja, communicatie. Mooi, ja, klinkt goed. Ja. Klinkt uitdagend uh, om, om, om op te zetten. Nou, de, toen kwam corona was het nog uitdagender. Heeft die, dat, dat extra omzetten naar uh, meer online, heeft dat nog heel veel tijd gekost? Nou, eigenlijk niet zoveel. Uh, in, in, in die zin, we doen eigenlijk precies dezelfde dingen als, uh, als, uh, als andere opleidingen natuurlijk met, met, met online lesgeven. Alleen, wij hebben niet meer de massale, we doen heel veel dingen in kleine groepjes. Dus soms hebben we als masterclasses. Ja, daar kunnen gewoon alle groepen samen, daar kunnen we 100, 200 samen. Maar de meeste dingen doen we eigenlijk in hele kleine groepjes. Ook verdiepende activiteiten. Dan is er gewoon één coach of een expert die dingen uitlegt aan misschien soms twee of vier mensen. Dus het is echt wel heel erg uh, individueel uh, af, uh, afgestemd op de wensen en behoeften van, uh, van de student zelf. Ja. We zijn wel een beetje af van het massale. En wat ik zelf wel een beetje bijzonder vind, natuurlijk is het een hele lastige tijd hoor. Uh, corona en liefst zit ik ook op school, dat geeft me wat energie, dat gebruik ik als student ook. Maar ik heb het vanochtend hebben een assessment training gehad uh, met al mijn collega's. En we kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk het gevoel hadden dat we al onze eerstejaars heel goed kennen. Oh, okay. uh, misschien nog meer dan, beter nog dan, dan onze huidige studenten, maar dat heeft me vergaan met ook met een nieuw programma. Dat we werken in leerteams en dat we werken met profielschetsen van studenten. Mm. Ik heb het gevoel, ik heb een team. Nou, negen, geloof ik, één afgevallen. En dat ik al de studenten heel erg goed ken. Ik weet waar ze vandaan komen. Ik weet wat, uh, waar ze tegenaan lopen. Ik weet hun persoonlijke situatie. Ik weet hun wensen. Dat maakt het toch wel heel erg bijzonder. Dus ik heb het gevoel dat ik ze veel meer ken. En uh, wij lopen ook een jaar drie tegen de situatie aan de studenten bezig zijn met ze voorbereiden en afstuderen. En dan zijn ze, niet, ja, dan zijn ze veel te afwachten. Ze durven geen initiatief te nemen. Het gaat wel eens niet goed in de groep. We hebben te weinig materie, te weinig skills voor handen om echt aan de slag te gaan met die groep. En dat doen we nu van begin af aan heel erg goed. Dat is ik wel heel raar. Het is ene kant is het online, je mist elkaar, maar toch heb ik het gevoel dat mijn studenten nu beter dan ooit leert kennen. Oké, okay. ja. nou, dat is wel echt een hele mooie conclusie eigenlijk. Dat geldt niet alleen voor mij voor allemaal collega's hebben dat. Ja. Omdat uh, ja. ze echt persoonlijke documenten en in pers je persoonlijk ontwikkelingsplan, dat worden nu getoetst. en volgende week heeft zij, zijn zij onze assessment, moet je echt heel erg goed laten zien wie je bent. Ja, ja. Hè, dus je, en dan moet je zeggen, wat zijn je sterke punten, waar kom je vandaan waar ben je naartoe? En dat, dat, dat, dat heeft veel voordelen. Nou, mooi. En, en, uh, en, en ja, jij, dat, jij kan ja. dat wat zeggen, maar dus, je hebt ook het gevoel dat de studenten dat ook wel zo zien, toch? Begrijp nee, neem ik. Ja, aan. het is moeilijk. Ik, het is, het is, het is, het is, het is um, alle kanten op, weet je. Ik, ik, er zijn ook studenten die het lastig vinden en echt wat binding nodig hebben. Maar die durven dat ook wel heel erg uh, aan te geven. Ik heb een student die uh, van nature gewoon een beetje terughoudend is, of uh, intro, introvert En uh, eigenlijk moeite heeft om zich te mengen in de groep. Uh, maar zij durft dat ook wel goed te uiten. En zij heeft uh, van, van, van dit ook een ontwikkelpunt gemaakt. Zegt ze, ja, ik wil uh, wat dominanter worden in de groep. Ik wil wat meer mee kunnen doen met de groep. En okay. uh, dat vind ik ook wel een bijzondere van dit model. Dat je ook je, je eigen zwakte kan gebruiken om vordering te maken in jouw uh, manier van, uh, uh, van studeren. Dus ja. gebruik je eigen uh, zwaktepunt zeggen om jezelf te kunnen verbeteren. Ja. Dus, dus het is wel bijzonder hoor, dat je al die portfolio's... Iedereen maakt zijn eigen ding. Hè. Het, het zijn, studenten zijn net, ja, portfolio's mensen, uh, die worden ook gemaakt door mensen van de kunstacademie. Dus iedereen maakt zijn eigen kunstwerken En zo zie ik ook het portfolio van mijn studenten, iedereen drukt ja. zijn eigen stempel op. Ja. En en die en inderdaad, resultaten die zijn uh, tot nu toe dus heel goed. Ik bedoel, goede portfolio's. En goede nou, ook goed. Dat is moeilijk op Kijk, voor ons is dat allemaal nieuw. Hè? Dus uh, volgende week gaan we echt aan de slag. Gaan we met z'n tweeën gaan we alle, alle, alle assessments houden. En dat is weer heel spannend. Want we hebben geen eerdere ervaringen mee. Uh, nogmaals, ik ben nu 53. Ik ben altijd heel traditioneel opgevoed in het onderwijs. Ook als docent. En nu moet ik opeens met z'n tweeën portfolio's gaan beoordelen. Ja, het is voor ons ook een leerervaring. Dus ja. we zitten eigenlijk in hetzelfde leerproject als onze studenten. Ja. Um, maar we zijn natuurlijk ook wel bewust, ja, met deze tijden is het voor studenten heel erg lastig om te studeren. Uh, ja. Maar ik heb het idee, als je dicht op de studenten zit, door middel van je leerteams, kan je dat beter in kaart brengen, kun je beter op eigen wens inspelen dan die grote massale uh, universiteiten of andere hogescholen. Ik denk ja. dat er ook iets is. Wij, wat wij als hoogschool in Holland heel erg goed doen, heel dicht bij onze studenten te zitten. Ja. Ja. Nou, klinkt, uh, klinkt inspirerend. Uh, ik, mijn, mijn afsluitende vraag is altijd van... Uh, ja, dit het klinkt, het klinkt allemaal mooi, maar, maar er is vast ook wel eens iets misgegaan, toch? Uh, heb je nog ergens uh, een, een, een, een blooper die, uh, die je met ons zou willen delen? Van je denkt, het nou, we... was eigenlijk, was eigenlijk, ging eigenlijk niet helemaal goed, maar ik heb er toch wel om kunnen lachen. Nou, bloopers, ja, het, toch gaat het een en ander toch wel vaak uh, mis met, uh, met, uh, met sy systemen bij ons. Hè. Ze moeten een portfolio maken in Moodle, maar er staan al die uh, templates nog niet klaar. Dus het is een enorm groot, uh, uh, heel veel improviseren. En uh, bloopers, ja. ja, ik zou een blooper willen verzinnen, maar op zich valt het nog, <laughs> valt het nog wel mee. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Denk ik, ja. Dus, uh, en het acceptatieniveau is denk ik hoog. Op een bepaalde manier is het ook wel weer grappig. Weet je, het leuke is uh, van deze tijd dat bloopers er een beetje bij horen. Uh, hetzelfde met als je een podcast maakt. Hè. Dan hoeft het allemaal niet zo stroomlijnd of, of, of, of fantastisch zijn. En je mag fouten maken. En dat geldt ook een beetje in deze tijd van oh nee, je mag fouten maken. Het hoeft allemaal niet zo gelikt te zijn. Juist als het minder gelikt is, dan nemen studenten ook iets beter van je aan. omdat je zien ook wel dat jij het misschien niet weet en zoekende bent. Ja. Dat maakt het wel leuk. Studenten zien wel een beetje dat jij ook het zoeker bent en ze hebben waardering als je ook op zoeker bent. En willen ze je daar ook een beetje helpen. Ja. En ze kunnen nou. jou wel uitlachen, soms gebeurt het wel dat ik rommel dingen doe, of... Uh, nou ja... Ik, ik, ik probeer heel veel dingen altijd wel een beetje van tevoren over natrekken, over achtergrond. geen gekke achtergrond. hoe zie je eruit? Een beetje spreken, geen, dat er geen, geen dingen op de achtergrond staan die kunnen afleiden. Zoals nu, gewoon neutraal uh, achtergrond. Ja. Ja. Uh, maar studenten zijn, ja, die kunnen wel kritiek op je hebben, maar ja, die moet ook online presenteren. En dan zien ze ook wat hoe moeilijk het is. Ja, ja, ja. Dus nou, dat, is, dat is een mooie conclusie. Ja, ik heb niet echt een goed verhaal van dat bloep, dus. sorry, nee, dat dat dat is een nee, ploepen, sorry. Dit is een heel mooi verhaal, ik vind het ook fijn. Ik zeg, pas aan nou, een ploepen. Iemand die ging, die fijn ging fijn presenteren jou, met surf. <laughs> ja, fijn dat bij jou alles goed gaat en bij mij met surflogen. Nee, me dat, dat wilde ik net zeggen. Ja. Pas aan ja. iemand, interviewers van de muur, dat vond ik ook wel leuk. <laughs> Nou, dan weet iedereen nu vanaf nu ook hoe ik dat uh, surflogo heb gecreëerd. Uh, ja. ja, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je, voor je inspirerende uh, ja. manier van praten ook. Want dat is, ik word er erg enthousiast van. En uh, de inhoud was ook top. Uh, ik hoop je ooit nog eens uh, ergens in, in, uh, in, in de ja. echte wereld, in de na-coronawereld, uh, misschien ergens onder. Ja, ik Maar maar nooit. En tot die tijd uh, is het, ging het online ook uh, erg goed. Dank je wel voor het interview en uh, hopelijk tot ziens. Ja, jou ook. ben benieuwd. Oké. Okay. Ja.